We zijn op bezoek bij uh, Boerin Trace uit Didam. En wat ik aan het eerst even wil weten, Goedemorgen. zijn wij uh, goed te horen. Laat het even weten uh, in de opmerkingen. En uh, ook altijd benieuwd waar je op dit moment zit als je dit zit te kijken. Nu live of uh, later in de, in de replay als je terugkijkt. Dus uh, schrijf even erbij waar je vandaan, welke plaats of welke provincie je meekijkt. Um, ik zie nog geen uh, reactie, dus ik hoop dat er even iemand uh, kan laten weten of we goed te verstaan uh, zijn. Nou, in de aankondiging heb je al gezien: uh, Boerin Trace vertelt over zeekalveren. En uh, dit is ook maar Boerin Trace live. Sta je voor, uh, Trace? Wat voor dieren heb je? Wie ben je? Ja. Oké, okay. goedemorgen allemaal. Ik ben uh, Therese Blom, 33 jaar. Ik woon in Dan met mijn uh, gezin, Boer Bert, die is uh, 36 en drie kinderen. Eentje van een zoon van zeven, een dochter van vijf, een dochter van drie. En uh, 16 weken in verwachting van, uh, nou ja, ik weet nog niet wat. Ah, oké. Okay. Uh, Jou ja, ja, ja ook nog. <laughs> Dat wist ik nog niet. <laughs> nee, verrassing. Ah, <laughs> Uh, nou, we wij, uh, wij hebben hier in uh, Didam een kalverhouderij. De, de ouders van Bert zijn hier in 1992 komen wonen. En toen was het nog een, uh, uh, een kalverhouderij met, met uh, blankvleeskalveren. Wij zijn, uh, of in 2011 uh, ben ik erbij gekomen. Dat is precies ook het moment dat Bert ging, uh, samen met zijn ouders ging omschakelen naar uh, de roze kalveren Dus uh, we hebben op dit moment beide soorten, zeg maar. En um, wat ik ga doen is jullie meenemen zoals uh, ik de mensen altijd meenemen op het erf als wij een open boerderijdag hebben. Die ja. uh, is normaal één keer in de, in de maand op zaterdag. Maar ja. goed, corona, dus dat kan even niet. Nee, en we dus is je een rondleiding vandaag. Ja, ja precies. Ja. Ik ga mijn best doen. Nou ja, ik, uh, uh, wij beginnen dus altijd bij de blankteeskalveren, want daar doen wij eigenlijk niks mee in de eigen verkoop. Maar daar zit... Um, ja, daar zitten zoveel vooroordelen over en het is zoveel in de media over dat dat, nou ja, hoe, hoe dat zou zijn. Dat we het heel belangrijk vinden om toch te laten zien van, hé, hey, dit is het. En uh, dit doen we ermee. Dus even een kort stukje daarover en dan ga ik jullie meenemen naar de rosé Oké, okay, ik zie trouwens uh, reacties uh, binnen van uh, Tilly, Till Lee, ah. Till Lai, ja. uh, yes, ja. uit Apeldoorn. Leuk dat je erbij bent en ik even een beetje... Uh, die Schoorman. hey, die kennen we, oh. want ik heb net uh, haar foto laten ja. ja. zien. <laughs> zien. Leuk dat ja. je erbij bent, uh, die. <laughs> ik kon je niet zeggen, maar je bent wel vermeld als fotograaf. En even kijken, Die komt uit Zirnberg. Ja. Nou, ik ga even... Ze staan wel lekker. Uh, de en Ligo, en aan van <laughs> Oh ja. ja, dat is mijn <laughs> Ja, ik ben hier even aan het draaien, want ze staan al lekker te kookeloeren. Dit zijn uh, dus de belangfeestkalveren. Ik hoop dat ik goed te verstaan ben, want uh, als we binnenkomen, dan zeggen ze meestal allemaal uh, samen hallo. Ja, ja kijk aan. Ja, kijk. Zo. Ja, het is op een ja, boerderij, dus uh, internet is natuurlijk altijd een beetje tricky. Dus als wat zich beeld ja. is, uh, dat is dan eenmaal ja. uh, plattelands internet, zullen we zeggen. <laughs> <laughs> ja, excuus. Ja, dit zijn dus onze blankveeskalveren en die, uh, die komen hier uh, binnen tussen de 14 en de 35 dagen. Dat is net zoals met Rosé, dat is gewoon wettelijk bepaald dat dat moet, zo moet. En uh, wat wel heel leuk is, is dat wij ook hierin, gewoon uh, ondanks dat we dus aan het overschakelen zijn op Rosé, dat wij wel uh, gebruik kunnen maken van onze visie dat de kalveren zo dicht mogelijk uit de buurt moeten komen. Dus deze kalveren die komen ook eigenlijk... Allemaal uit de, uit de buurt. Okay. En dat betekent uh, kort transport van melkveehouder rechtstreeks naar onze boerderij. En dat scheelt stress en dan krijg je ja, uiteindelijk mooie gezonde kalfjes. Want stress dat is altijd een factor. ja En uh, wat ik dan ook even belangrijk vind om te laten zien. Is... Oh. Ja. We zien nu heel weinig moet ik zeggen. Maar... Ik moet zeggen, dat, uh, ik kreeg gisteren nog een berichtje van uh, Caroline Hupkes. Nou, dat is een plaatsgenoot van jou, hè. Dat er ook uh, kalveren van hen ook bij jullie terechtkomen. Onder andere. Ik denk dat op het moment even het... Uh, internet is uitgevallen. Dus uh, ze zal zometeen uh, weer terugkomen. Dat is dan altijd weer even het risico van uh, internet op het platteland. <laughs> dat niet alles... Uh, altijd even helder uh, is. Um, als je het niet goed verstaan hebt, ze dus net aan dat uh, kalveren vanaf uh, 14 dagen oud op hun bedrijf komen. Van uh, boerderijen bij hen uh, in de buurt. Dus uh, ze komen niet uit het buitenland uh, of ver weg uh, vanwege de stress. Maar ze ook dichtbij. En ben, we ja, hebben ben weer uh, een weer. In beeld. We <laughs> Daar zijn hier weer. Ja. Ja, je <laughs> ja, wat ik dus wil laten zien is, ja dat is dit. Want uh, wat er meestal wordt gezegd, is dat uh, blankveeskalveren alleen maar melk krijgen. En dat is gewoon niet waar, want 60% van hun uh, rantsoen bestaat ook gewoon uit uh, ruwvoer. En dat is heel belangrijk, want zo uh, steun je de herkauwactiviteit en zo blijft het wel even tevreden. Gaan we even onderraaien. Ja, daar ben ik weer. Want als we dit ja, anders, dan uh, zijn we over een half uur nog bezig. Zo. Ja. Ja, ja. En ja. Uh, wat ze nu, wat ze het eten krijgen, zijn ook andere, onder andere restproducten. Ja, bij Blank is dat wel. Want het een eten van. Sorry, wat zei je? Uh, qua voeding, uh, qua kringloop zeg maar, uh, de kalveren krijgen te eten wat een uh, consument, wat de mens niet eten. Ja, nou ja, wat bij Blank uh, belangrijk is, is dat er, uh, daar wordt, laten we maar zeggen, gestuurd op HB. En dat is ook altijd het punt waarvan mensen zeggen, oh, dat is dieronvriendelijk. Maar eigenlijk HB? is het een uh, ijzergehalte, sorry. Oké, okay. ja. Okay. Ja, en, um, maar daar komt juist het vakmanschap van de boer kijken. Want uh, de kunst is, de, de vraag naar blank kalfswees, dat is cultuurgebonden. Het is voornamelijk een exportproduct. Het gaat dan naar Italië bijvoorbeeld, naar, uh, naar mm -hmm. Frankrijk, waar ze dat van oudsher eten. Ja. Maar de kunst voor de boer is om dus een zo gezond mogelijk kalf te hebben. Minimaal medicijngebruik, optimale groei. En dat kan alleen maar als dat dus gewoon goed in balans is. En als een kalfje echt bloedarmoede zou hebben, dan zou die niet groeien, dan wordt die ziek, moet je heel veel medicijnen gebruiken, allemaal dat soort dingen. Dus eigenlijk is de, is de boer die echt uh, nou ja, goed in staat is om die blanke kalveren op te laten groeien, is gewoon echt een vakman. Ja. Ja, klopt. Nou goed. Nou, en waarom um, maken wij dan de omschakeling naar Ozee? Yeah? Ja. Nou, nou ja, da dat is, laat maar zeggen, onze vakidioterie, want we houden van voeding. Ik vind het leuk om in de keuken te staan, zeg maar. Maar uh, Bertie uh, is heel veel bezig met de voeding van de rosé-kalveren. En uh, ja, hierin kun je gewoon doen wat je wil, zeg maar. En dan kom je dus ook op die reststromen. Dus bijvoorbeeld bierborstel. Als er bier wordt gebrouwen, blijft er een product over. En dat product is prima geschikt voor onze kalveren. Ja. Uh, Aardappelsnippers bijvoorbeeld uh, is nu in de media geweest ook met de friet aardappelen dat die naar de melkkoeien gaan. Uh, in de kalfhouderij heb je bijvoorbeeld dat uh, uh, patatjes die dan niet geschikt zijn voor mensen omdat ze niet mooi zijn of allemaal dat soort dingen die kunnen gegeten worden door de kalveren. Dus zo heb je, laat maar zeggen, allemaal uh... oh, Bert uh, komt uh, eens even in actie. Ja. In actie, ja. Maar zo heb je dus allerlei producten waarmee je dan kan, uh, uh, ja, kan kokkerellen, eigenlijk, ja. en als boer. En het leuke is dat Bert dan ook nog heel ver gaat. Die gaat kijken naar de mest, van hé, hey, wat doet dat eigenlijk in het dier? Want hoe meer mest, des te minder het kalf gebruikt. En je wil eigenlijk dat dat mooi in balans is. Dus wat het kalf eet, dat dat zorgt voor groei, dat hij gezond blijft, dat hij dat, dat daar echt wat mee kan. Ja. En zo reduceer je dus uiteindelijk ook weer uitstoot door op die manier ermee bezig te zijn. Ja, um, inderdaad. Ik, wat, je, wat je hier ziet is trouwens, dit zijn onze nieuwe stallen. Of nieuw, die, uh, dat is wel grappig, want die uh, zijn oh, gebouwd andersom. toen het. <laughs> ja, toen Bert we zien nu de stal inderdaad. Ja, precies. Dat is, er, nee, dat is er één en daar staat er achter nog één. Dat ja. zijn de twee oudste groepen. En die stallen die zijn gebouwd om Bert en ik net elkaar leren kennen, dus dat vinden we altijd wel een leuk symbool. <laughs> kan je goed en onthouden ik... hoe oud ze staan, hoe lang ze ja. staan. Ja, precies. En ik sta hier voor de wat oudere schuren. Die staan er echt al van, vanaf het begin, het niet zo goed te zien. Oh, tegen de zon, ja. Ja, maar deze stallen die staan er al vanaf het begin af aan en er werd dus eerst blank ingehouden en nu houden we daar roze in. En ik ga nu naar binnen. En um, je vertelde me dat je normaal gesproken aan heel veel uh, horecabedrijven levert, hè? Ja, klopt. Ja. ja, ja. Die zitten ja, natuurlijk nu allemaal al ook, uh, ook dicht. Um, dus daar ja. verlies je een hoop afzet mee. Nou ja, dat is inderdaad met, uh, uh, met corona. Uh, de kalveren, onder basis van de kalverhouderij, zeg maar... Het, Dier wordt geboren, een stiertje vaak, bij de melkveehouder. En ja? die wordt geboren omdat de koe zo melk blijft geven. En nou ja, aan zuivelconsumptie zit dus automatisch ook dat stierkalf vast. Ja. Nou heeft iedere boer zijn eigen expertise, waar wij een uh, koe echt niet drachtig krijgen of uh, aan de melk houden. Zo is, uh, is het voor een melkveehouder lastiger om, nou ja, om die stier, laat maar zeggen, mooi en gezond te uh, groot te krijgen. Ja. Dus die, zo is eigenlijk de alvouderij ontstaan, die kalveren die komen bij de kalverhouder en wij, gaan, dus wij doen het met Rosé, dan uh, zorgen we dat ze in acht maanden, dat ze nou ja, zo gezond en groot mogelijk worden. En ik zeg ook altijd, dat betekent niet dat we dieren met obesitas hebben, want het, ook dit is weer vakmanschap, nee. want mensen willen geen vet. Dus je moet gewoon zorgen dat het dier netjes groeit um, en dat die lekker in zijn vel zit. En weet je, als je hem helemaal uh, vol stopt met van alles, dan, nou ja, dan zit je met je mes, dat, dat, dat, dan kom je op zoveel vlakken kom je dan in de knel. Dus dat is echt wel heel gebalanceerd, uitrekenen wat geven ze, wanneer, et cetera, et cetera. Ja. Ik draai hem trouwens even om, want de, ik heb hier een publiek. Die staan al meteen te koeken loeren wat ik kom doen. Nieuwsgierig. Ja, precies. Ja, en dit ja, is echt een hele. Deze is zo schattig. En we even snuffelen? Ja, jongen. Ja. En even zappelen, natuurlijk. Yes. Ja. <laughs> ja, dat deze zijn leuk. nu. Uh, deze zijn negen weken bij ons op het bedrijf. En die zijn dus uh, uh, rechtstreeks uit de buurt gekomen. En uh, dat is ook dat stukje wat je zei over de horeca. Rosévlees, vlees dat gaat met name uh, de horeca in, de Nederlandse horeca in. En dat is uh, bestemd voor export naar Duitsland, mm. Italië en Frankrijk. Nou ja, met die lockdown, uh, toen was het meteen al wel duidelijk uh, dat, dat, uh, uh, nou ja, dat dat voor ons zwaar werd. Mm. En met dat de Nederlandse horeca dicht is, ja weet je, de hele, hele markt voor kalfswees is gewoon in elkaar gestort. Dus... Uh, Zeker de rosemesters, die, uh, die hebben het zwaar. En uh, nou ja, de verwachting is uh, dat dat uh, sowieso in de hele sector wel gaat, uh, gaat voortduren. En uh, dan jullie, hebben jullie al een bestaande winkel hè, om ook uh, aan winkel ja. aan thuis te verkopen? Ja. Uh, maar jullie hebben ook een, uh, een website waarbij ja, mensen dat uit heel Nederland kunnen bestellen, blijkbaar. Ja. Ja, want het, de, onze basis is eigenlijk altijd informeren over, nou, wat is kalfswees nou eigenlijk, want Nederlanders zijn wel heel gek op duivel, maar dat kalfswees, dat is toch altijd nog een beetje, ja, daar hangt het stigma aan, dat is zielig en het zijn hele kleine diertjes en, uh, ja, et cetera, et cetera. Uh, dus bij ons is altijd uh, het begin, het informeren en dan uiteindelijk dan, we uh, nemen de mensen mee, uh. ja jongens, ja even de buitenkant ja ja, ja. Het maar dan, dan. uiteindelijk uh, nemen we de mensen dan ook mee uh, uh, over het erf om te laten zien van nou ja wat is eigenlijk wat wat koop je nou eigenlijk hè wat uh, wat zit daar achter waarom is die kalfhouden rijder en um, uh, nou ook hoe, hoe voeren wij onze dieren en wat doen we precies en uh, ik loop nou naar de oudste Okay. Oh, die leuk dat je de... er ook bij bent. Het gaat goed, zegt ze, en ze komt uit uh, Benskot. Leuk ja. dat jullie er live bij zijn. Uh, als je nu net binnenstroomt. Dit blijft hier staan, op deze plek, dus je kan het altijd terugkijken. En ook weer uh, delen in jouw uh, netwerk, om dit uh, onder de aandacht te brengen. Ja, ja jongens. <lacht> die ze maar ook meteen op. Dit zijn de oudste kalveren, en die uh, zijn acht maanden nu. Uh, die, als het uh, even lawaai is hier in de stal, dan klopt dat, want die... Uh, nou ja, dat zijn gewoon uh, jonge stieren, dus die zijn ook... Oh, dat is een koeborstel. daar kunnen ze lekker mee krabben. Hier, uh... Kijk, lekker uh, even op de rug krabbelen. Ja, ja vooral de kop is ze echt heel lekker. En ze, uh, nou ja, je ziet het hekwerk bijvoorbeeld, dat, is, uh, dat moet flink stevig zijn, want die dieren die vinden het ook leuk... Uh, om op elkaars rug te klimmen, om uh, uit te vechten wie het baasje is. Nou ja, dan uh, moet je wel... Uh, Stevig materiaal. Ja, precies. Oh ja, deze is ook... Wacht even hoor. Zo. Zo, even een neus. Nou, wij blijven droog. Jouw hand niet. Ik <laughs> heb een natte neus. <laughs> en volgens mij loopt nu het, uh, het internet uh, vast. Dat is even... Uh, de acht maanden oude stierkalver die ze hier dus heeft, dan even laten zien hoe dichtbij ze willen komen. En met een natte neus een lik willen geven. Ik weet niet of... Uh, ja, ze komt zo meteen uh, weer even terug opnieuw uh, inbellen. In dat is het risico van uh, platteland. Dus is niet zoals in de stad dat je uh, altijd supergoed uh, internet hebt. En dan in deze tijd ook nog uh, kinderen die online lessen moeten volgen en dergelijke. Dus dat uh, vraagt nogal wat van, uh, van internet. Maar uh, ik hoop dat je in ieder geval op deze, op deze manier een uh, mooie inkijk hebt gekregen op dit uh, Rosé-Kalverbedrijf en Blankvlees. Waarbij ze zich dus aangaf dat Blankvlees vooral naar het buitenland uh, gaat. En overschakeling naar Rosé-Vlees voor, uh, voor Nederlands gebruik. En dus ja, ze gaf al aan, uh, de horeca ligt uh, stil, is dus ook hun, uh, een grote afzetbron uh, daarvan. Dus wat dat betreft ook steun je lokale winkels, uh, ondernemers om uh, ook deze tijd door te komen. En uh, Trace uh, en Bert hebben dus een bedrijf in Didam, in Gelderland. Je kunt daar uh, in hun winkel terecht uh, op woensdag en zaterdag... Maar dus ook uh, via de postbestelling krijg je diep ingevroren, uh, in een pakket, thuis uh, geleverd. Dus maak daar uh, zeker gebruik van om ook uh, deze ondernemer te helpen in deze tijd. Ik zal... Ik uh... oh. <laughs> dacht dat ze nog even terugkwam, maar uh, dat zie ik nog even niet. Dus uh, dank je wel via deze weg in ieder geval uh, jullie als uh, kijkers, maar ook Trace en uh, Bert om deze inkijk te geven op, uh, op jullie bedrijf. En we wensen jullie heel veel succes toe. Groetjes, tot ziens en uh, deel vooral deze video en uh, wat je hiervan vindt. Groetjes! Even kijken, ik zal nog even kijken of ik nog een vraag uh, gemist heb in de regionen. Uh. Gezien. Er zit altijd even vertraging op de lijn. Maar uh, ja. <laughs> Inderdaad, ik denk dat dat het was, Petra. En uh, de telefoon afglikt, en daardoor uh, uitgedrukt is. Maar uh, bij deze, heb een fijne dag en eet heerlijk van dichtbij, zo mogelijk. En uh, bij de lokale boer. Groetjes! En tot de volgende keer! Op vrijdag 29 mei. Voor een volgende Boerin vertelt.